Ja. Ja. ja, maar ik, ik realiseerde me dat met, uh, met de uitleg, vooral van dus die uh, assignment axioma maar heel erg uh, gefocust was op het, uh, op het basisidee. En een beetje uh, uit het oog verloren was de algemene uh, rijkwijde en uh, relevantie van het begrip uh, substitutie. Mm -hmm. Ja, oh ja. Dus, dus ik <lacht> Dus, dus dit is een beetje de nabespreking van, ja, ja. van net. Nou ja, ik denk een standaard is dat ik als ik die substitutie uh, uitleg uh, met die, in, in het context van die assignment maar dan uh, mag ik altijd graag even uitweiden over uh, het uh, algemene, uh, ja, wat ik al net zei, de relevantie van het begrip substitutie. Maar specifiek in, in, deze, uh, in deze context dat je gewoon. Dat je ziet dat het uh, een directe brug is tussen uh, enerzijds uh, de notie van een toestandsverandering, zoals dat uh, twee gebracht wordt door een assignment, wat dus puur imperatief is, daar, daar verandert iets, en dat dat wordt weerspiegeld door middel van een puur syntactisch uh, iets. Mm -hmm. uh, dus je, je verbindt daarmee of je. Ja, je verbindt daarmee eigenlijk uh, twee werelden. De werelden van die uh, toestandsverandering en anderzijds de wereld van de logica. En je kunt dus zeggen ja. dat, de, dat de substitutie daar een brug... Uh, ja, de, de, dus het, wat, wat, je, wat je zegt is dat de, de logica beschrijft dat, dat wat, wat is in de toestand. Ja. ja. En dan heb je een programma ja. dat verandert de toestand. Precies. Ja. ja. En, en de substitutie... Laat dat mooi zien, hoe je ja. dat die toestandsveranderingen weer terug kunt brengen in de taal waarin je in de ja. logica je ja, toestand precies. uitdrukt. Ja, ja en wat, wat, wat, wat je wilt is, je, je wilt die toestandsveranderingen, uh, die wil je eigenlijk op een hoger niveau tillen. Namelijk, uh, je, hè, want we, die toestandsveranderingen, we gebruiken beschrijvingen van de toestanden. En we hebben één beschrijving van de begintoestand en we hebben een beschrijving van de eindtoestand. En nu willen we een relatie, uh, nu willen we de, de toestandsverandering eigenlijk beschrijven in termen van een relatie tussen de beschrijvingen van die toestanden. Ja, dus, ja, ja, ja. dus een relatie die beschreven moet worden... Maar wat, wat is die relatie tussen de bestaande beschrijvingen van begin ja, en eindtoestand? Ja, e ja, ja. Ja, dus daarmee is die, die tweede beschrijving is, is ja, een ja. niveautje hoger. Ja. ja, want het, ja. je kunt zeggen: wat, wat doet een assignment? Nou, die verandert in een toestand de waarde van een variabele. Oké, okay, dan weet iedereen wat een assignment is. Maar nu willen we dat uh, anders beschrijven, namelijk ik heb, een, uh, ik heb een, uh, een preconditie, een beschrijving van mijn begintoestand en ik heb een beschrijving van mijn eindtoestand. Wat is de relatie tussen die beschrijvingen die correspondeert met die assignment, met die toestandsverandering? Ja. En nou, wat is de logische uh, relatie die wordt gegeven dus door substitutie? Ja. Ja. Door de substitutie ja. toe te passen op die postconditie, krijg je dus een beschrijving van, uh, van een begintoestand. Uh, ja. Dus daarmee uh, ja, lift je die, uh, het niveau van toestandsveranderingen naar beschrijvingen ja. van, uh, van die toestand. Ja. En weet je, weet je toevallig ook wie. Daar als eerste mee uh, is gekomen. Is dat bijvoorbeeld, want de, ja, de, de hoorlog het... die hier nu behandeld wordt, komt natuurlijk van hoor, daarom is het ook naar vernoemd. Ja. Maar wa, waar, was dit substitutie-axioma ook al in zijn eerste artikel daaromtrent beschreven? Ja, dat denk ik wel. Maar de vraag is inderdaad of er uh, voordien door uh, Floyd en uh, in de. Die, die had nog niet zo'n uh, compositioneel bewijssysteem zoals we nu verder uh, uh, gaan uh, uitleggen, maar die. Uh, die redeneerden in termen van flowcharts. Je had dus geen uh, programmastructuur, maar meer algemene flowcharts. En met elke noot was dan een, uh, assertie, uh, uh, werd een assertie gecorrespondeerd. En dan hadden ze ook verificatiecondities geassocieerd met elke uh, instructie. Ja, voor je hebt één noot, er zit een assertie mee geassocieerd. Dan heb je een instructie. En dan kom je in een volgende noot en daar is ook weer een assertie. Uh, Mee geassocieerd en uh, verificatiecondities beschrijven dan ook weer de relatie tussen die beschrijvingen. Zeg maar. Ja. Die, uh, ja. Ja. maar of dat, uh, dat assignment-axioma er al was in die in die ja, dat is interessant, dat moeten we ze uitvoeren. Ja, dat ja. Nou, is, is misschien een uh, leuke opdracht voor studenten om uh, ja. Ja, de, nou, de boeken in te duiken en, en de de te kijken wie Waar ja. uh, komt het weer in, in, in uh, die. Uh, ...assignment-axioma bedacht of bedacht heeft om, om uh, die preconditie te genereren door middel van substitutie. Ja, dat, dat is wel interessant, ja. Oké. Okay. Ja, nou is dit, is dit genoeg voor de nabespreking? Of hebben we nog meer na ja, te bespreken? Nou ja, we kunnen nog verder gaan. Uh, uh, voor deze nabespreking uh, hadden wij het nog even over uh, de meer... Uh, de, de, de verdere reikwijdte van, uh, van substitutie uh, als, als algemene berekeningsmodel. Uh, want we zien ook dat, uh, je hebt dus, wij, wij focussen op correctheid van imperatief programma's, zoals ik in het begin al uh, uitlegde. Ja. Uh, maar er zijn ook andere programmeerstijlen als. Uh, uh, Eigenlijk zijn er maar twee groepen, volgens mij groepen. Je hebt de imperatieve programmeerstijlen en declaratieve. Hoewel je tegenwoordig ook wel allerlei hybride vormen mm. uh, hebt, maar grosso modo heb je die, die twee uh, groepen. En, en Java, C, C enzovoort zijn allemaal imperatieve programmeertalen. Maar je hebt daarnaast de klassieke, de, de, de, de declaratieve talen. En daar uh, prominente voorbeelden daarvan zijn uh, uh, Prolog. Mm -hmm. Als voorbeeld van een logisch programmeertaal. Want dus die declaratieve talen kun je weer een onderscheid maken tussen logisch programmeerstijlen en, en functionele programmeerstijlen. En prolog is een voorbeeld van een logisch programmeerstijl En ja, Lisp is volgens mij een... Ik uh, ben niet echt een uh, kenner hoor van, uh, van functioneel programmeertaal. Maar Lisp en ML uh, volgens ja. mij zijn... Uh, uh, veel gebruikte, ook uh, uh, functionele programmeren. Ja, ja en, je hebt, en je hebt Haskell natuurlijk ook. En Haskell, ja. niet te vergeten, ja. in, uh, ja. verderop uh, ontwikkeld in, uh, in Utrecht. Uh, ja, ja, zeer relatief succesvolle uh, programmeertaal. Uh, ja. ja. Bekende mensen die daarmee... Ja, Deutsche vierstra was daar uh, ook. Maar wie, wie zijn eigenlijk uh, de oerhebers? Nou, ik, ik weet dat, dat Philip Watler. Uh, Philip uh... Als ik zijn naam goed uitspreek. Ja. Die, die heeft er heel veel, uh, oh ja. heel veel over te zeggen, in ieder geval. Ik weet niet ja. hoe, in hoeverre hij betrokken is. Maar bij de conceptie, Erik Meijer weet ik ook, die is, ook oh, ja. is in ieder geval ja. ook zo'n. Uh, oh, ja, Erik Meijer heeft trouwens ook heel veel, heel veel YouTube-filmpjes. Ja, die, die die ook voor, echt... voor de luisteraars. Uh, <laughs> ja. wil, wil, wil, je een, uh, wil je je laven aan uh, de uitspattingen van een markante. Uh, Computers, Computer ja, ja, ja. dan uh, raad ik je ja, ja. aan uh, op YouTube uh, te ja. zoeken naar, naar Erik Meijer. Dat ja. is wel aan te bevelen. Ja, hij heeft ook een keer in, in, in een video gezegd, um, uh, dan geeft hij een hele presentatie. En dan zegt hij tussendoor, oh ja, en ik heb alles wat ik hier nu vertel, heb ik van Wikipedia geplukt. <laughs> de, de, de bron van de oneindige <laughs> ja, ja. ja. Maar ik meende dat Erik Meijer ook herschelde. Uh, ja, je hebt, ja dat, je, hebt, je hebt natuurlijk verschillende plekken waar het is ontwikkeld, maar uiteindelijk is, uh, is de, de compiler, uh, de Glasgow Haskell ja. compiler, dat is wel de meest gebruikte ook, uh, ja. tenminste ja. nu. En, en, en je ziet dat ook uh, dat, dat dat steeds meer gebruikt wordt in de industrie en dat er ook steeds meer behoefte aan, aan Haskell-programmeurs komt. Ja, ja. Uh, ja, dus dat echt dat functioneel programmeren, dat was misschien twintig jaar geleden was dat nog echt een niche, ja. maar je ziet dat nu steeds meer uh, gebruikt worden uh, in in bedrijfssettings al. Ja. Ja. ja, daarmee is het, uh, lijkt het succesvoller dan het logisch programmeren. Nou, dat nou, zou ik niet zeggen hoor. Nee? Want logisch programmeren, voorbeeld daarvan heb je ook uh, databases. En uh, de oh, ja. talen zijn ook voorbeelden van logisch ja, uh, declaratieve Maar dat is programma. dan toch wel meer special purpose. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Want ik, ik weet wel uh, in ieder geval, maar dat is alweer een hele tijd uh, terug had het wel uh, een enorme belofte. Interessant genoeg ook in de context van AI. Uh, dat was die fifth generation programmeertalen. Japan was met name een voortrekker uh, in het ontwikkelen van logische programmeertalen met als doel toen destijds al van uh, AI, mm -hmm. maar dat was meer uh, niet de AI zoals nu, gebaseerd op uh, machine learning en, en uh, in wezen statistiek, maar gebaseerd meer op het redeneren. Toen was de was het uh, het doel om uh, ja, machines uh, te laten denken. Ja, ja toen, toen was de... intelligentie nog redelijkheid. Hè? Ja, ja, ja, ja. En in de nieuwste AI-golf is die redelijkheid, die uitlegbaarheid is weg. Ja. Dan is het maar uh, rauwe statistiek en uh, ja. machine learning. Ja. Maar dat heette volgens mij dat, uh, de, de fifth generation programmeertalen. talen. Okay, ja. Maar dat, uh, dat heeft... Uh, uh, ja, je noemde inderdaad uh, query-talen als, als uh, voorbeelden van logisch-programmeertalen. Maar dat, nogmaals, dat, zijn meer, dat is meer special-purpose. General-purpose ja. uh, laat het een beetje afweten. Ja. Maar wat dus wel interessant is, wat terugkomt op dat begrip substitutie, ja. uh, op de keper uh, beschouwd, uh, zijn alle declaratieve talen, basisberekeningsmechanisme of model, is gebaseerd op substitutie. Ja. Bij logisch programmeren zie je dat heel expliciet, want dan uh, je hebt een, een, een prolog goal, dat zijn een, een gewoonweg een stel uh, ja, predicaatlogische atomen en een, pro, een programma is dan een stel uh, clauses. Met, met een, wat heet een het, wat ook weer een atoom is, en een body. En wat je eigenlijk de hele tijd doet, is een, een atoom uit je goal proberen te matchen met de het van een, van een clause. Door unificatie, wat heet dan de motional general unifier. Je probeert die argumenten van die twee atomen aan elkaar gelijk te praten. En dan vervang je de, de atoom in die, in die goal door de body en dan, zo, ga je, ja. zo ga je in principe maar verder. Dus maar dit, dit, dit principe van substitutie, dat dat echt de drijfveer is van de berekening, zie je ook ja. al terug in, in al de labda-calculus. Ja, ja. En in de labda-calculus ja. heb je daar in de, de beta-reductieregel, waarin je dan als je de applicatie hebt van aan de ene kant een lapta term uh, en aan de andere kant een andere term, ja, dan, dan substitueer je dus eigenlijk het argument ja. uh, in de body. Ja. En, en zo blijf je stappen zetten. Ja, want, want dat is. Want dit, waarom, waarom kan je die substitutie als, als, als een basismechanismen definiëren. Ja, omdat zowel logisch programmeren als Haskell blijft helemaal puur op het niveau van syntax. Dat wil zeggen, een logisch programma is, is een syntactisch ding. En, uh, en, die, en die transformatie van de goal gaat dus door middel van substitutie. Maar zo'n functiebody is ook gewoon een syntactisch ding waar de, de, de, de argumenten zijn variabelen die daar op plekken voorkomen. en ja Die vervang je gewoon door de, de actuele uh, argumenten. Ja. Dus alles speelt zich puur op uh, syntactisch uh, niveau uh, af. Je hebt geen uh, concreet geheugen, uh, je hebt geen geheugenlocaties uh, die, die veranderd uh, worden. Ja, ja al, alhoewel je hebt dus natuurlijk dan ook de... Hè, bijvoorbeeld, volgens mij zijn er wel functionele programmeertalen zoals Lisp die dan wel primitieven toevoegen. Ja. Waarmee, je dan, waarmee je dan wel weer dan geconfronteerd wordt met dat het op een machine uitgevoerd wordt waar geheugenlocaties bestaan. Hè, waar je ja, de maar dat kan zijn dan inderdaad, dan ga je al weg van het pure. Ja, dat ja, ja klopt, de... want je hebt het over de pure functionele ja. programmeertalen, dus ja. zoals, zoals bijvoorbeeld Haskell. Ja. Hè? ja. ja. ja. En daar, daar kan je eigenlijk, hoef je niets te weten over hoe het uitgevoerd wordt. Nee, dat kun je al helemaal begrijpen als je puur op de syntax blijft ja. en de berekening zie je als het, het, het continu blijven substitueren in ja. het geval van applicaties. Ja, ja. ja en dan is het wel interessant aan toe te voegen van uh, wat, wat we constateren over de populariteit van, uh, van uh, declaratieve talen als Haskell en uh, ja, de toch wat beperkter uh, populariteit van logisch programmeertalen. Uh, ja. Als je dat uh, op een afstand, uh, afstandje bekijkt, met name wat ik de, met de eerste college zei de problematiek van programmacorrectheid voor imperatief programma taal in ieder geval is. Ja, je, je hebt twee dingen. Het wat en het hoe. Het programma is het hoe en de specificatie van wat het doet is eigenlijk van een hele andere orde. En je ziet niet direct af aan een programma wat het uh, doet. Daarentegen, dat is het idee van declaratief programmeertaal. Wel, eigenlijk een declaratief programma valt eigenlijk samen met zijn wat. Je vraagt niet uh, af wat een functie uh, doet. Dat, die, die beschrijving is een wat al. En precies ook met een logisch programmeertaal. Ja. Dus de notie van correctheid, als die al bestaat, is een hele andere dan in imperatief. Eigenlijk veel uh, ja, minder. Uh, dus, er is niet zo'n grote discrepantie tussen het wat en het hoe. Eigenlijk helemaal niet. Ja. Ja. Dus je zou eigenlijk zeggen... dat zou juist uh, de, de populariteit... Uh, uh, dat, ja, dat zou juist die decoratieve talen juist populairder moeten maken. Van, omdat je dat probleem niet hebt van... je moet nog eens een keer je programma correct bewijzen. Maar wat nou het probleem is in de praktijk... is wat jij ook al uh, zei van... Ja, uh, je, je, je, de, de, de implementatie van een Prolog-programma, met name bijvoorbeeld een Prolog-programma, maar ook van een fictioneel programma, de, de, de, de programmeur is totaal afgeschermd van de implementatie van de programma. Van de buitenwereld, hè? Van, de, van de... Ja, want, want bijvoorbeeld Prolog doet in feite... Ja. in de kern is dat een een of ander zoekalgoritme. Ja, ja, ja. Want je, ja. je, hebt, je hebt verschillende keuzes... Je, tussen welke... je hebt verschillende matching clauses... en welke je kiest. Ja, dat, dat, dat genereert dus een, een zoekruimte. En er zijn ja, allerlei uh, zoekalgoritmes. Maar het probleem dan is ja, efficiëntie... Want de programmeur heeft geen controle over dat zoekalgoritme. Er is één algemeen zoekalgoritme wat ja, dan wel in het algemeen werkt van willekeurige programma's. Maar je kunt dus voor een concreet programma niet fine-tunen. Niet zoals bij C. Met andere woorden, je kunt niet hacken. Ja. Nee, je kunt niet hacken in, in, in Prolog. Uh, nou ja, Later, wat jij ook zei, later worden er allerlei toch meer imperatieve features. Ja. Omdat, omdat er klachten komen, ik kan mijn ja. algoritme niet, niet efficiënt uitdrukken. Nee, nee. En de, dan gaan de ontwerpers van dat soort talen nadenken, ja, we ja. moeten toch wat. Ja, ik heb dan, geen controle over mijn Zo, Je hebt de, de bekende CAT-operatie uh, in, in, in Prolog bijvoorbeeld. Er zijn allerlei varianten verzonnen om... Om de programmeur controle te geven over het zoekalgoritme om, uh, om uh, ja, toch meer efficiëntere programma's te maken. Of in ieder geval specifieke eigenschappen van je programma te gebruiken om het efficiënter te draaien. Maar dat is dus de, ja, de trade-off. De, de, de, de, hoe noem je dat in goed Nederlands? De, de keerzijde van uh, de decoratieve programmeertalen. Enerzijds de wat uh, programma is, is het wat, maar de implementatie van het programma, hoe het uitgevoerd wordt, daar is de programmeur helemaal van afgeschermd. Ja, en in de praktijk betekent dat dat je moeilijk als programmeur uh, kunt komen tot uh, uh, programma-optimalisaties. Ja, dus dat, uh, maar dan, dan denk ik, wat, als die functionele programmeertalen zo geschikt zijn voor het beschrijving van het wat, en wat wij hier nu zien, is dat bij programmacorrectheid hebben we de, de toestanden? Dus het, het je begintoestand, programma, eindtoestand. Kun je dan niet je, bijvoorbeeld je functies die je definieert in de functionele programmeertaal dan gebruiken om je toestanden te beschrijven? Ja, ja. Want dan, dan kun je dus heel goed uitdrukken wat, die, wat, wat het programma hoort te doen in een, zeg, een functionele taal. Maar omdat je niet de controle hebt over de efficiëntie in zo'n functionele programmeertaal, nou dan schrijf je daarna je imperatief programma. Ja, ja. En dan verifieer je of je imperatief programma voldoet aan de specificatie die je eerder al hebt gegeven in een functionele taal. Ja, nou, nou sterker nog. Uh, ja, in dit college gaan we daar niet, niet uh, maar, maar, maar, maar zijdelings, dat staat trouwens wel in, in het boek, uh, wordt daar uh, meer op ingegaan, namelijk over, uh, over de semantiek van die bovenmeertalen. Want ik gaf een informele uh, uh, Semantiek aan correctheidsspecificaties van uh, als begintoestand waar is, bla bla bla. Nou, dat is een, uh, een talige uitdaging. Er is nog geen formalisatie daarvan. En Zo'n formalisatie uh, neemt natuurlijk ook mee dat, ik, dat je de notie van een berekening moet formaliseren van een programma. Dat wil zeggen de semantiek van een programma. Dan is dat op zich al, al, al, een, kan al een heel college overgeven van ja, wat is semantiek? Van een programmeertaal. Veel mensen zullen zeggen van nou ja. Semantiek, dat is de. Voer het programma uit. Hè? Dat is de executie van een programma. Ja. Dat wil zeggen. Maar als je dan dieper gaat, ja, dat wil zeggen. bijvoorbeeld, wat is de semantiek van een programma. van een Java-programma? Is dat de machinecode, gegenereerd door de compiler? Want dat is uiteindelijk. Uh, wat uitgevoerd uh, wordt. Nou. Als je de, de semantiek van een Java-programma definieert in termen van zijn machinecode, nou, dan ben je wel ver af van uh, het idee, uh, eigenlijk het hele idee van hogere programmeertalen, die ons mensen juist in staat moet stellen om meer inzicht te geven en het programmeren meer beheersbaar te maken. Ja. En ja. Dat, dat want, is... want stel, er zou dan bijvoorbeeld in zo'n compiler een foutje zitten, en de semantiek van een programma wordt bepaald door de compiler en hoe de machine uitvoert, Natuurlijk. dan is het not a bug, it's a feature. Ja, ja. En, dan, en dan moet je precies weten hoe die hele compiler in elkaar zit en precies weten ja. hoe die hele low level architectuur van je processor waar je het op uitvoert werkt, ja. om überhaupt te kunnen weten wat de betekenis is van een programma. Dus ja. dat, dat kan niet de route zijn inderdaad. Nee, he, want eigenlijk, een compiler kan niet fout zijn. Dan niet, nee. nee, want nee. Hoe, hoe, hoe, wie bepaalt of een compiler uh, correct uh, is. De correctheid van een compiler kan je eigenlijk dus alleen, echt, je kunt eigenlijk alleen spreken van de correctheid van een compiler, als je los van die compiler een formele semantiek hebt. Een, een aparte semantiek. En ja, dat kan ook niet zijn, uh, de Java documentatie. Dat is zo ambigu, uh, dat is geen formele semantiek, dat is ambigu. Nou, en nu kom ik terug op jou, dat wat jij aanvoerde over, over die functionele talen. Er bestaat zoiets, je hebt verschillende, Er is een hele tak van sport in de theoretische informatica, de semantiek van programmeertalen. Wij behandelen nou de bewijstheorie van programmeertalen, of een uh, programmeertaal. maar je kunt uh, torenhoge stapels van artikelen geschreven over semantiek van programmeertalen. En in het algemeen onderscheid je operationele semantiek en denotationele semantiek. En operationele semantiek, daarmee beoog je uh, vrij een abstractie te geven die vrij dicht staat bij uh, eigenlijk het idee van toestandsveranderingen en het stapsgewijs uitvoeren van verschillende instructies maar de denotationele semantiek, maar ook meer een compositionele semantiek te zijn. Die geeft de, de semantiek van een programma, van een samengesteld programma, in termen van de semantiek van zijn onderdelen. En heel veel, en ook voor bijvoorbeeld voor, voor ons uh, wildtaal, zou je bijvoorbeeld een, semantie, een denotationele semantiek kunnen geven in termen van bijvoorbeeld Haskell. Je zou een functioneel programma kunnen schrijven die de denotationele semantiek van uh, onze taal uh, weergeeft. Die gegeven, een willekeurig uh, uh, programma, uh, de, de, de input-output uh, gedrag gewoon beschrijft als een functie. Ja. En ja, dan zou je ook kunnen zeggen, wat je ook zeggen, ja je zou dan eigenlijk ook uh, als startpunt van je specificatie kunnen nemen een functie namelijk uh, en dan uh, stap voor stap uh, die, die, die, die, die functie uh, implementeren als een imperatief programma, waarbij dan de relatie is dat die, die functie beschrijft dus eigenlijk de denotationele semantiek van je gegenereerde programma. Ja. En waarom doe je dat? Nou, hè, je doet dat niet alleen omdat uh, het zo leuk is om een imperatief programma te hebben. Nee, om mogelijk uh, uh, controle te hebben over mogelijke optimalisaties. Ja. Maar je hebt dan wel in ieder geval garantie van correctheid als je bijvoorbeeld ook die optimalisaties doet door middel van uh, uh, bepaalde programmatransformaties die al bewezen correct zijn. En dat is ook een, een inderdaad manier om uh, programma correctheid, uh, dat heet dan meer, uh, ja, dat noem je, hoe noemen we dat, uh, correct by design. Ja? Kijk, wat wij doen is, uh, oké, okay, je hebt een programma geschreven, je hebt de specificatie, bewijs het nou. Maar je, het zou natuurlijk in de praktijk veel uh, beter, of klinkt het veel beter, als, van, als je de correctheid al meeneemt in, uh, in, in, uh, in de constructie van het programma. Maar ja, dus, met, dus dat wil zeggen, voordat je überhaupt begint met programmeren, heb je al in je hoofd, wat zou nou de functie zijn ja. en hoe zou die opgeschreven worden ja. en, en als je dat in je hoofd hebt en misschien kan je dat zelfs ook al eerst opschrijven, ja. pas dan echt begint met programmeren in programmeren. operatieve programmeren. Ja. Ja. Ja, dus dat je al weet wat het programma moet gaan doen en dan is het inderdaad een kwestie, nou als ik al die stappen, uh, hè, als ik daar nou garandeer dat mijn correctheid geldt ja. dan, dan dan kan ik bij constructie inderdaad een programma geven die, die correct is. Ja. En, uh, is, zou dit ook wat je dat in, in de eerste video ook gezegd hè? Dat, dat Dijkstra had het dan over, uh, um, ik, ik weet niet precies wat je, wat je, wat je zei, maar dat, dat, um, dat je, um, nou, nu zit ik. Uh, <laughs> um, nee, ik ben vergeten wat ik wilde zeggen. Ah. Ja, daar, daar staat hij dan over te testen. Maar in ieder geval, die, dat, dat, die, die relatie tussen dat functionele programmeertalen en, en, en de semantiek van de imperatieve programmeertalen, dat is inderdaad een, uh, dat is een hele interessante. Dat, uh, en dat wordt ook her en der wel, uh, wel, uh, wel toegepast. Maar, uh, maar daar weet ik niet zoveel van af. Maar we hadden bijvoorbeeld uh, over dus... Uh, uh, de keerzijde van het de, de pure declaratieve van, uh, van functioneel, met name logisch programmeren, uh, en anderzijds uh, het mogelijke optimalisaties van imperatieven. Maar wat ik uh, weet, uh, alleen maar van weet-bij-naam, is het begrip monoids ...is een belangrijk begrip in uh, de wereld van de Haskells. Een waarbij... monad. Monads, sorry. Yeah, yeah, yeah, yeah, monads. Yeah, yeah. Uh... Mon monoids zijn dan weer de lijken. Nee, nee, nee, sorry. Bedoel... Nee, nou, ja, het is waar, het is een monad is een monoid, hè? Nee, nee, nee ik bedoel een de... monads, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Die zorgen, die geven een soort encapsulatie... Ja. ...van binnen een functionele context van toestandsverandering. Ja. ja, ja, ja. Maar details weet ik daar niet van, maar daar zie je dus ook... Uh, dat je binnen die wereld van functionele programmeren toch ziet naar uitbreidingen in van richting imperatieve stijl. Ja, ja Wat bijvoorbeeld stel je hebt een wat voor imperatieve programma's heel makkelijk uit te drukken is eh, als je bijvoorbeeld instructies geeft aan de buitenwereld. Op dit moment ja, dus... uh, laat een lamp branden en op dat moment zet je ja. de lamp weer uit. Invoeren, uitvoeren. Invoeren uitvoeren, ja. en uitvoeren. Ja. Dus en dat die, is een dingetje bij functioneel programmeren. Ja, en dus die notie van tijd: hè? als je een imperatief programma ja. bekijkt, zie je, oh, eerst dit, dan dat. dat. Dus ja. die, die, die, die tijd die ja. loopt daar lineair doorheen. Ja. En dan kan je nog wel enigszins bij voorstelling maken. Maar omdat bij die functioneel programmeertalen, omdat het dus ook meer declaratief is. Ja. En dus wat je net ook al zei over dat de programmeur geen controle heeft over wat nou de volgorde bijvoorbeeld is van het uitvoeren van de expressies. Nee, nee heb want je het dus... is ook niet inherent sequentieel. Nee, je, nee, kunt, nee. je kunt de argumenten die zelf ook weer samengestelde zijn, kun je bijvoorbeeld weer parallel uh, evalueren. Ja, dus, uh, ja. en, dus, en omdat dat als programmeur heb je dus geen duidelijke volgorde meer van wat gebeurt eerst en wat gebeurt daarna. Ja. Dus als je dan een instructie wilt geven, bijvoorbeeld zet nu de lamp aan en daarna een instructie wil zetten, zet nu de lamp uit. Ja. Dan zie je niet in een functioneel programmeertaal wat nou eerst gebeurt en wat daarna. Ja. En bij een imperatieve programmeertaal heb je die tijd uh, veel duidelijker in beeld. Ja. Ja. Maar met die monads kun je dat ja. Uh, ja. ook uh, in de context van functioneel programmeren voor gedeelte beschrijven. Klopt, ja. Klopt. Maar uh, daar weet ik niet de details van, maar uh... Dat is wel een interessant uh, onderwerp. Oké, okay. ik denk uh, genoeg geleuterd. Ja. <laughs> Laten we gaan, verder gaan met het uh, vervolg van het college. Uh, ja. Ja, ja, dat is goed. Ja.